Voor DVS-TV, een van de allerlaatste die ik uh, ga interviewen, kennismakersinterview. Klopt, uh, mijn naam is Stijn Schipper, uh, 19 jaar oud, een van de jongste van de ploeg dus, de jongste. Uh, ja, Ik ben een centrale verdediger en dit wordt mijn eerste jaar bij het eerste. Maar uh, je hebt uh, zelfs uh, vorig seizoen al een paar keer uh, ingevallen Stijn. Ja, dat klopt, uh, debuut gemaakt tegen FC Eindhoven, dat was een uh, zeer mooi moment. En uh, heb zien ook wel heel veel geleerd hoor, hier bij het Eerste. Ja. Ja. Stijn, je uh, komt uit een, uh, een, bij een club vandaan die uh, behoorlijk wat uh, talentvolle jeugd heeft. Uh, beschrijf dat eens. Ja, de, ik ben natuurlijk begonnen bij VV dan in Zeist. Op jonge leeftijd. Toen ben ik rond mijn twaalfde naar FC Utrecht gegaan. Ja, daar heb ik vijf jaar gevoetbald. Dat was een uh, ja, ontzettend mooie tijd. Heel veel geleerd. Maar uh, ja... Toch uiteindelijk niet, uh, net niet gehaald. Maar toch uh, mocht ik hier toch wel bij DVS nog voetballen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. Ja, en uh, ja, dat doe je nog steeds uh, met plezier? Je, de trainingen van de A-selectie, daar word je ook niet slechter van, denk ik? Nee, nee, zeker. Elke dag leer je weer. En, uh, ik kan nu uh, veel minuutjes nog maken bij de onder 23. Dus dat is ook mooi. Kan ik kan me blijven ontwikkelen. Ja. Inderdaad, blijven ontwikkelen. Want daar moet je natuurlijk wel een beetje boven komen drijven. Als, zeg maar, uh, ja. toch een leading uh, man. Ja, tuurlijk dat begrijp ik ook. Dat, uh, dat wordt ook wel verwacht, een beetje. Want wij natuurlijk, de, wat, uh, de spelers van één, die moeten daar bij onder 23 wel het verschil maken. Ja, ja. ja, ja precies. En, uh, ja, en dan die combinatie, uh, die, die, die, die mag niet al te lang duren natuurlijk, want uh, je, je, je streeft wel naar een, een uh, beslissende ja. basisplek. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Je wil natuurlijk gewoon bij het eerste voetballen. Dat is ook het doel, maar... Dat heeft natuurlijk wel wat tijd nodig. We komen natuurlijk van onder 23. Dus uh, hard blijven werken, dan uh, komt het vanzelf misschien. Je bent ook wel gewoon zo reëel om te zeggen van, ja, we hebben nu drie centrale verdedigers. Die, dat klinkt als een klok. Uh, maar uh, jij komt er wel met rassen schreden aan, Stijn. Heb ik het zo, dat is mijn gevoel. Ja, ik, uh, dat is wel te hopen. Ja. Ik doe elke dag goed mijn best. Dus uh, we zullen zien wat er uh, komen, komen zal. Dat, dat is dus uh, je streven. Uh, wat is jouw uh, kracht? Uh, mijn kracht is één op één verdedigen en initiatief nemen van achteruit. Dat zijn wel mijn, uh, mijn grootste kwaliteiten. Ja. Dat zijn uh, twee uh, mooie uh, kwaliteiten. Dat, ja, als je die verder ontwikkelt, dan uh, ben ik ongelooflijk benieuwd naar je, naar je uh, toekomst. Uh, onder de 23, uh, dat uh, loopt redelijk. Uh, ja, we draaien nu rond de derde, vierde plek, het gaat wel uh, redelijk, we hebben nu wel, in het, begon, in het begin uh, ging het niet zo heel goed, maar nu hebben we wel de draad te pakken, dus uh, ik hoop dat uh, we naar de eerste divisie kunnen met de ploeg, en dan uh, verder. Is het ook een leuk, uh, een, een, een leuk team? Ja, zeker, een heel leuk team, ik uh, ken de jongens al lang, ik heb er al, uh, nu twee jaar al gevoetbald. dus uh, zeker. Ik, ik hoop dat je ongelooflijk veel succes gaat hebben in de loop naar de A-selectie toe. En ja, je bent natuurlijk al bij de A-selectie, maar dat je er maar heel veel mag leren.